Ben jij nagelstyliste en wil jij 2.700 euro extra verdienen deze maand? Dat kan dankzij dit flesje, de Master 3 in 1 gel. Want dankzij deze gel zal jij maar liefst 30 minuten winnen per behandeling. Want je zal veel minder stappen moeten doen, je zal ook niet meer zelf moeten bouwen, want deze gel doet het werk voor jou dankzij de one drop techniek en Ongelooflijk maar waar, je zal ook niet meer moeten navijlen en daardoor zal jij 30 minuten winnen per behandeling. Dus reken maar eens uit, stel je werkt van 9 uur tot 18 uur 30, dat zijn 9 uur per dag met een half uurtje middagpauze. Je doet normaal gezien 1 uur en 30 minuten per behandeling, alles inbegrepen, dus dat wil zeggen dat jij per dag 6 klanten kan behandelen. Je vraagt ongeveer 45 euro per behandeling. Dus dat wil zeggen dat jij per dag 270 euro verdient. Met de master win jij 30 minuten en zal je dus slechts 1 uur per behandeling doen. In diezelfde 9 uur zal je daardoor 9 klanten kunnen doen. Aan diezelfde 45 euro per klant. Wat betekent dat jij per dag... 405 euro zal verdienen. Dat is 135 euro extra per dag. Per week betekent dat 675 euro extra. En per maand verdien jij zo maar liefst 2700 euro extra. Puur en alleen door nu over te schakelen op de Master 3 in 1 gel, in fles of in pot, aan jou de keuze. En dat overschakelen hoef je niet alleen te doen, want bij ProNails willen we jou daar heel graag bij helpen dankzij een gratis, gratis opleiding, een drie uur durende workshop of e-learning. Meer informatie kan je vinden op onze website www.pronails.com. Tot snel!